Een hele goede zondagmorgen, welcome, welcome, welkom bij de Stofjes Zondagmorgen Praat. Vier rondjes vandaag. We hebben vandaag geen wedstrijd, dus ik heb het wat later kunnen doen. Een half uurtje, maakt uit. Maar het was lekker weer. Bron begon met min 1 op de de telefoon. En uh, ja, het was lekker. Het zonnetje schijnt. Heerlijk weer. De temperaturen in het algemeen wordt natuurlijk niet heel erg hoog vandaag. Maar uh, al met al, gewoon lekker weer. Nogmaals, uh, het zonnetje kan erbij. Tijdens hardlopen in het bos, nou dat is gewoon, gewoon genieten. Dat is gewoon leuk. Nogmaals vier rondjes. Maar niet de snelste rondjes. Uh, maar volgens mij, ik heb nu ook even niet meer op de gegevens gekeken, maar volgens mij wel uh, redelijk constant. Dus niet met een, uh, met een piek. Dus vorige, week, vorige week had ik uh, het eerste rondje geloof ik van uh, 6 minuten 33 en het, uh, laatste, het laatste rondje was uh, 6 minuten 4. Dus ja, daar zit een uh, te groot verval in. Dus het is natuurlijk wel goed dat je uiteindelijk 6 minuten 4 loopt. Maar constanter is, is, is fijner. Goed. Uh, nogmaals, ik heb niet gekeken op de gegevens wat, uh, wat vandaag geworden is precies. Uh, dus ja, dan moet ik even, uh, even afwachten. Nogmaals, vandaag geen wedstrijd. Uh, uh, we hebben uh, woensdag een wedstrijd. Orion, inhaal. Wanneer komt die wedstrijd? Uh, was vorige week moest ik eigenlijk geweest, maar die is afgelast. nu dus nou op deze woede gezet. Morgen trainen in plaats van, uh, van dinsdag. En, uh, ja, deze dag waren we eigenlijk al, uh, al vrij, dus ja, we hebben het gehouden. Dat ja, is wel leuk, kan ik uh, zondag iets anders doen. Ik had uh, overigens mijn, uh, mijn pas meegenomen om uh, zo meteen te gaan fitnessen, maar het is iets langer geduurd. allemaal. Uh, dus ik denk dat ik, uh, dat ik het toch niet doe. Ik had uh, weer uh, gewoon mijn normale oefeningen gedaan. Ik had weer een oefening uh, erbij verzonnen. Dus, uh, ja dat was wel, uh, was wel een leuk oefeningetje trouwens, die, uh, die pakt wel even nog een keer extra op de benen, maar goed, um, ja dat was het en um, ja, wat hebben we nu? We komen leukere dagen aan, qua, qua weer in ieder geval, dus dat is altijd uh, prettig en uh, ja, voor de rest eigenlijk weinig bijzondere uh, het niet meer op de zaterdag met de training, of met, uh, met de competitie met, uh, met de meiden, daar ben ik uh, uitgestapt. En, uh, aan de ene kant uh, vind ik het steeds jammer dat ik het uh, gedaan maar ik merk toch wel de maandag en de moeder die ik vrij heb en de zaterdag, uh, kan ik er ook wel van genieten op dit moment. Vind ik vind het ook wel lekker. Dat je ja toch weer andere dingen kan doen. je kan uh, op, op maandagavond, morgenavond uh, ik kan ik normaal gesproken dan uh, sporten. Nou, morgenavond moet je dan uh, fit of uh, daar, uh, voetbaltraining. maar uh, nou, woensdag uh, kan ik woensdag gaan, uh, gaan sporten. woensdag gaan fitnessen. we merken in sommige gevallen toch wel uh, dat het wat uh, fijn is dat dan ja de leeftijd gaat, uh, gaat ook meespelen. Uh, mee ik ja, ja, wil toch proberen om ja, enigszins fit te blijven. Ja, dat kun je dan doen door, door dan of is of nee, door, door hardlopen. Uh, het mooie weer komt eraan, dus het blijft langer licht. Dus ik kan misschien ook tussendoor een keer zeggen: van, Ik ga tussendoor een keer hardlopen. Na het werk of zo. Of, uh, of op de maandag of op woensdag, een van de twee. Nou, dat, soort, uh, dat soort dingetjes. Dus uh, dan gaan we gaan leuke tijden tegemoet. Qua weer. andere zaken ja, is het toch altijd even, even afwachten hoe dat allemaal uitpakt. Maar voor de rest, eh, nou ja, het ziet er eigenlijk allemaal wel leuk uit. Oh, wat ga ik nou doen? Ik moet hem hier opzetten. Zo. Was die weer. Zondagmorgen praatje. Korte. Eigenlijk eh, ook niet zo heel bijzonder. Het was eh, ja, het was een rustige. We hadden een drukke week vandaag met of deze week met met werken. Maar het, eh, ja, gewoon normaal. Niet, niet, niet, niet, niet te hectisch. Alhoewel. Ja, dan zeg ik misschien ook wel verkeerd. Maar goed. Um, ja, nou, bij deze ga ik in ieder geval zeggen: um, dat was wel leuk. Vond ik, tenminste. Ik vind het zelf ook leuk. Dan, in ieder geval, graag een blauw duimpje omhoog en even abonneren op de kanaal. En dan uh, zie ik je volgende zondag weer. Ik denk dat ik um, toch, toch ga proberen. Om, eh, om te kijken dat ik toch, toch misschien wat, wat meer eh, kan gaan vloggen weer. Want eh, ja, ik vind het wel leuk. Eh, natuurlijk, onderwerpen die, eh, die mis ik soms. Soms dan heb ik eh, dit, eh, dit praatje en dan ben ik er klaar mee. En dan denk ik misschien weer wat binnen van, oh ja, dat was misschien wel leuk geweest. Of dit of dat. Of. Goed, ik wil wel een beetje aan dit, uh, aan dit stukje van, we van zondagmorgen praten. Zoveel mogelijk onbewerkt. Gewoon, uh, zeg, ik neem het op en het gaat, uh, het gaat erop. Um, natuurlijk, ik wil wel trouwens even kijken. Dat moet ik misschien wel even doen. Want ik twijfel eigenlijk of dat ik die van vorige week er wel op heb gezet. Hmm. Dat ga ik dus eventjes bekijken. Als dat zo is. Dan komen er vandaag twee. Hmm. Dan moeten ze even naar kijken. Ik ga nu, het, het schiet me nog niks naar binnen. Het, ik weet niet eens of ik vorige week nog die uh, de vlog van vorige week zondag erop heb gezet. Ik ga nu twijfelen. Ik heb het niet meer nagekeken, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik, ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon even niet. Dus ik moet even kijken. Dus het kan zijn dat er na afloop... Uh, of misschien hiervoor of dat ik nou wel een keer ga monteren. Dat ik ze alle twee in één vlog zet. Of ik zet die ene toch eerder op. En dan deze erachter weet Oké, okay, anders komen er vandaag in ieder geval twee op. Is het niet zo, dan ik natuurlijk gewoon bij eentje. Maakt niks uit. Blijft even goed leuk. Dus nogmaals, vind je het uh, toch leuk. Uh, wat, wat ik doe. Uh, Oké. Okay. Zo so be het. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan komen er weer meer. Want als het uitgebreid wordt. Ja dan, euh, ja, dan kan ik meer gaan doen. Zo simpel is het gewoon. Als ik meer euh, zogezegde YouTube tijd genereer voor door kijkers, kan ik uiteindelijk meer. Zo simpel is het gewoon. En euh, ja, dan, word, dan word ik ook wat, wat, natuurlijk word je ook een beetje door gemotiveerd dan voor jezelf. Al lang ik toch best wel heel gemotiveerd ben hierin. Vind het leuk? Vind het nog steeds leuk? Ik doe het nu al bijna een jaar. Volgens mij zit ik nu bijna op mijn 50ste weekvlog. Dus ik ben bijna een jaar bezig al met iedere week een, een, een Dit Zondagmorgenpraatje te doen. Volgens mij zit ik op mijn vijftigste. Volgens mij is volgende week of zo, over twee weken, zit ik op mijn 50 e zit nu geloof ik 48, 49, 50, 52. Bijna. Bijna een jaar. Ik kan wel een vieren. Hoe leuk is dat? Ja, leuk. Nou, nogmaals. veel leuk. Dan zie ik je in ieder geval volgende week eh, zonne eh, weer. Dan geef eh, nogmaals een blauw duimpje omhoog. Even abonneer op het kanaal. En dan zie ik je volgende week. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.